De in Augustus, de zinnen die schindt, en alles dat vlucht naar je schild. Die Biersma komt hier nu zingen. Nou, Ik ken haar niet heel goed, maar veel oudere mensen die luisteren vooral haar muziek. Ja, een hele goede lichtje, volle bak. Ik wil hier een vrouwke mee, Sophie. Deze met je echt te danken op Sophie gaat Gapries. Ja, maar ik ben wel even dankjewel. Ik heb dus de kinderprijs gewonnen. Daarvan hebben we een HT gehouden. Nu is zij hier om te zingen. Deze middagen die zo georganiseerd worden, dat zijn eerlijk. Dan is het zaterdagmiddag allemaal maar saai. Ja, dit is zo, zo super wat het meisje heeft gedaan. En ze vindt het maar zo gewoon, hè. Ja, maar ja, ja, maar ja. Nee, ze vindt het leuk. Mensen helpen, mensen, eenzame mensen bij te staan. Nou, daar kunnen wij nog van leren, denk ik. Ik doe het doet al op zich best wel lang, vind ik zelf. Dus dan begint het ook een beetje je vaste ding te worden. Als iedereen het zou doen, zou het nog beter zijn. Ja, want als het voor iedereen normaal zou zijn, dan zou het gewoon normaal zijn. Dan zijn er meer mensen eenzaam. Dan zijn er mensen blijer. Dan voelen ze zich weer beter. Of die voelen zich een keer te vrolijk. Dan is het niet meer allemaal zo stom. Er zijn zoveel mensen die zo'n beetje aandacht, een beetje aandacht, dus meer is het niet en dat, dat doet zij en dat is prachtig. Ik heb gelukkig kinderen die me opzoeken en zo, maar verder valt dat tegen. Ja, dit is zo mooi. Ik zeg ook, als je al die, al die bekjes op en neer ziet gaan. Ik hey, geniet van minuut tot minuut. Dankjewel en woltus. Het is een geslaagde prijs en ook wel een bijzondere dag. Kinderen kunnen heel veel verschil maken. Ik doe het in een uh, ouderlijk huis, maar jij kan het ook in een uh, ziekenhuis of zo, waar hele zieke kinderen doen. Het maakt niet uit, want als iedereen nou iets doet, dan wordt er weer toch wel echt een heel groot stuk beter.